Informatie verspreiden via social media is niet moeilijk. Iedereen doet het. Maar komt de boodschap ook aan? En hoe krijg je mensen zover dat ze ook wat gaan doen met die boodschap? Veel bedrijven kampen met dit probleem. Ze zoeken naar de beste manier om doelgroepen te activeren. Redactiepartners heeft een oplossing. Content marketing. Content marketing is één. Op het juiste moment... 2. De juiste informatie... 3. Via het juiste middel... 4. Delen met de juiste doelgroep. Dat klinkt eenvoudig, maar zonder gerichte aanpak lukt dat niet. Alle vier de delen moeten elkaar versterken. Alleen zo bereik je de doelgroep. En om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren... werkt Redactiepartners met een contentbase... Eén centraal platform waarin alle content voor de klant wordt geproduceerd, gedistribueerd en geconverteerd. Op deze manier weten we doelgroepen keer op keer echt te activeren. Niet eenmalig, maar meerdere keren. Zo maken we van passieve toeschouwers actieve ambassadeurs. En nu de praktijk. Voor de stichting batterijen, kortweg Stibat, ontwikkelden we een nieuw crossmediaal concept. Greenzine. Het doel? Consumenten activeren om gebruikte batterijen in te leveren voor recycling. Via blogs, Facebook, YouTube, Twitter en online magazines... ...heeft Stibat inmiddels een jaarlijks bereik van 5 miljoen consumenten. Per maand 100.000 unieke bezoekers en meer dan 40.000 actieve ambassadeurs. Mede hierdoor is Nederland wereldwijd koploper in batterijrecycling. Wilt u ook passieve doelgroepen omzetten in ambassadeurs van uw merk?